Rogier, als je last hebt van een onderkin, wat is dat dan? Nou, een onderkin is gewoon het vet gebeuren wat je onder je ja, onder je oh, kin hebt zitten. Ja, dat, uh, dat kan best wel heel vervend zijn. Dat wordt natuurlijk steeds, naarmate je ouder wordt, steeds meer. Ja. En daardoor krijg je dat die kaaklijn ja, er wat minder strak eruit ja. ziet. Okay. Ja. En wat kan, je daar, uh, wat kan je daaraan doen? Nou, Enerzijds is het soms ook door een slapper wordende huid, dus die kan je behandelen, bijvoorbeeld met fillers of met een silhouette maar concreet gezien is het soms ook gewoon vet. En dat kan je oplossen met, uh, met een vetoplosser, zoals proselane, NAB uh, of Aqualix of uh, uh, kipella, okay. CQ Belkira. Ja. En mensen die dat ondergaan, die behandeling, ja. wat kunnen die verwachten qua nou, resultaten? Nou, met de postulade in de B uh, is het zo dat het best wel heel snel uh, geen, uh, ja, de herstelperiode heel kort is. Mm -hmm. uh, soms zijn er meerdere behandelingen nodig, dus om dat effect te bereiken. Uh, en ja, dat kan je pas ongeveer na een maand beoordelen met de. Uh, ja, de, de Vetoplossers die op basis van galzuren uh, worden ingezet, zoals uh, Aqualix of Belkira of kibella. Ja. Uh, gaat worden de vetcellen echt kapot gemaakt. En daar is de herstelperiode wel een stuk langer Langere. van. En dat betekent dat je dus echt wel wat zwelling hebt, want het is een ontstekingsrespons. Okay. En hoe vaak moet ik terugkomen voor deze behandeling? En hoe lang duurt het, nou, blijft het nou, resultaat? Ja, het resultaat is dus bij de, op basis van de galzuren uh, is. Uh, Permanent. Okay. Dus als het weg is, dan is het weg. En bij uh, de porcelane duurt is het anderhalf tot één jaar. En het grote voordeel met porcelane is dat je ook vaak verstrakkingen ziet, want je moet wel een beetje oppassen met de uh, ja, behandelingen en vet op basis van galzuren, kan soms de huid wat slapper worden. Dus je kan niet. Je moet daar wel ja, ja, moet een daar beetje voorzichtig goed mee naar zijn. kijken. Ja. Ja. Dan valt ik hem even samen. Want als je dus last hebt van een onderkin. Dan uh, is dat 9 van de 10 keer dus vet, dus je kan een vet oplosser gebruiken. Maar het kan ook uh, op basis van het gebruik van fillers of uh, de draden, hoe heet het ook alweer? Silhouette Soft. Silhouette Soft, inderdaad, dat je, uh, dat je het allemaal steviger maakt en het gewoon beter laat uitzien. Perfect. Dank je.